Bij Tilleman en Van Hoogenbemd leer je wat het echte advocatenleven inhoudt. Je mag conclusies schrijven en inlezen, dossiers inlezen, je mag mee naar de rechtbank, pleidooien bijwonen, adviezen schrijven, brieven schrijven naar de vakbond alle aspecten en materies van het arbeidsrecht die je interesseren, daar kan je eigenlijk dossiers over inlezen en zo leren wij dat recht eigenlijk meer is dan de droge toepassing van rechtsregels en dat advocaten eigenlijk ook meer doen dan conclusies schrijven en alleen maar um, gaan pleiten en zo. Dus het is wel echt heel interessant. Tilman van Hogenbent is een advocaatkantoor gespecialiseerd in het arbeidsrecht en dat waren eigenlijk juist twee elementen, arbeidsrecht en een advocaatkantoor, dat waren mijn zoekcriteria eigenlijk bij het vinden van een zomerstage. Ik ben namelijk heel geïnteresseerd in het arbeidsrecht en wou dan ook die rechtszaak in de praktijk eens ondervinden en Tilman van Hogenbent is dan wel de specialist ter zake. Bovendien, had ik nog nooit bij een advocatenkantoor stage gelopen. Wel al bij de arbeidsrechtbank en dat is dus de andere kant van het verhaal. En daarom ook mijn interesse voor deze zomerstage. Het is al zeker heel uniek dat je ook effectief iets bijleert. Je bent als zomerstagiair niet zomaar een studentje of een opvulsel of een extraatje. Maar je mag hier ook effectief dingen doen. Ze dus zorgen er ook voor dat je echt alles uit die zomerstage kan halen. Dus je mag echt effectief meewerken met alles. En dat op zich denk ik dat, dat al uniek is, want dat zal niet. Zeker niet overal het geval zijn. Bovendien is het ook zo dat Tilman van Hogenbent een advocatenkantoor is dat echt alles doet in het arbeidsrecht. Alle materies ook behandelt, van herstructureringen in een onderneming tot eigenlijk een kleine klacht om van pesten van een particulier. Ze doen echt elke materie binnen het arbeidsrecht. Dus als je geïnteresseerd bent in het arbeidsrecht is dat wel leuk dat je ook echt um, de hele waaier ja een keer voor je neus krijgt. Dus daarom is het echt wel een unieke ervaring. De mensen zijn zeer professioneel. Ze zijn zeer collegiaal, Ze werken goed samen. Er wordt veel overleg gepleegd. Maar langs de andere kant is het hier ook wel een zeer gemoedelijke sfeer. Er is wel een keer tijd voor een koffieklet. Er is tijd voor een grapje. Je wordt hier ook echt heel warm onthaald. De mensen kennen elkaar hier ook echt. Uh, ze zijn eigenlijk bijna vrienden geworden, dus het is niet dat je hier in een anoniem nest terechtkomt. En dat maakt het echt wel fijn. Als je geïnteresseerd bent in het arbeidsrecht, want dat is wel echt een, een must, dan zou ik zeggen zeker applikeren. Toon dat je enthousiast bent, toon dat je gedreven bent, toon dat arbeidsrecht je passie of minstens een groot interesse is. Want leergierigheid is, um, is een must, het is minstens even belangrijk dan kennis. En dat is eigenlijk mijn enige tip die ik kan geven. En dan gaat dat hier een fantastische stage worden. En dan ga je de wondere wereld van het arbeidsrecht zeker leren kennen. Ik ga doctoreren in het jeugdrecht. Dus een beetje iets anders dan het loutere arbeidsrecht. Maar het houdt eigenlijk het midden tussen het strafrecht en het sociaal recht. En de ervaringen die ik hier dan heb opgedaan, ga ik zeker meepakken naar de toekomst toe. Goh, ik denk gewoon de eerste dag, een beetje de, de stresskriebels die iedereen ook wel had. We uh, waren allemaal ja, een beetje gestresseerd, maar alles viel dan in de plooi. Iedereen was super vriendelijk, warm onthaald. Dus dat is eigenlijk uh, een zeer positieve ervaring geweest tot nu toe. Ja, wel we mogen hier onze uren kiezen. We komen aan wanneer we willen, we vertrekken wanneer we willen. We mogen ook de tijd die we willen steken in een bepaald project of in een bepaald onderwerp. Dus je kiest echt zelf hoe je je stage invult. Dus als je vroeger door moet of je wilt wat later beginnen, dat kan allemaal. Je hebt dus echt nog veel tijd voor vrienden en voor hobby's en voor dergelijke meer.